Verlaten speeltuinen, lege straten. Eén pandemie verwoest het leven van Amsterdam. Ons immuunsysteem heeft de strijd verloren. Laten we gaan kijken hoe dat gaat werken. Eh, uh, goeiedag allemaal. Wij zijn weer terug bij de bloedsomloop en we gaan nu even kijken naar afweer en immuniteit. Oftewel we gaan kijken naar hoe ons lichaam omgaat met ziektekiemen zoals het inmiddels jullie wel bekende coronavirus. Laten we gaan kijken. Allereerst moet ik jullie uitleggen wat het immuunsysteem is. Het immuunsysteem is in de eerste plaats het systeem dat ervoor zorgt dat ziekteverwerkers je lichaam niet binnenkomen. Dan kun je denken aan je huid. Je huid is goed afgesloten en er zitten allemaal goede bacteriën op je huid. Die ervoor zorgen dat slechte bacteriën bijvoorbeeld snel doodgaan. Maar je kunt ook denken aan slijmvliezen in je neus, in je mond en door je hele spijsverteringsstelsel. Daar blijven ziekteverwerkers blijven in plakken en... Die kunnen vervolgens niet verder je lichaam in. En ook daar zitten bepaalde antibacteriële middelen. En ook bijvoorbeeld als je een uh, wondje krijgt waar ziektekiemen doorheen zouden kunnen komen. Dan ontstaat er zo snel mogelijk een korstje. Zodat ook die wond, die ingang in je lichaam, weer wordt afgedicht. Uh, het afweersysteem: als het toch, er toch ziektekiemen je lichaam in zijn gekomen. dan zorgt je afweersysteem er ook voor dat ze zo snel mogelijk uit het lichaam verwijderd worden. Hè, hoesten in je elleboog, het liefst, is een manier om ervoor te zorgen dat die ziektekiemen zo snel mogelijk uit je luchtwegen komen, snotteren uit je neus, maar ook braken en diarree om slechte stoffen zo snel mogelijk uit je lichaam te krijgen via je spijsverteringsstelsel. Maar als dat allemaal niet lukt, dan moeten we verder gaan naar onschadelijk maken van die ziektekiemen die toch dan in je lichaam terecht zijn gekomen en die je niet op de makkelijke manier uit kunnen. En dat gebeurt met behulp van witte bloedcellen. Witte bloedcellen zijn meerdere typen waar ik straks over ga vertellen. En ook koorts helpt daarbij, want koorts zorgt ervoor dat de witte bloedcellen beter hun werk doen, want die werken beter met net iets hogere temperaturen. En veel ziektekiemen werken juist slechter bij iets hogere temperaturen. Dus koorts is een heel, normale, een heel normaal onderdeel van je afweersysteem. Ik ga heel even herhalen over antistoffen en antigenen. Ja, jullie weten nog, dit hebben we al behandeld in de context van bloedgroepen. En... Antistoffen en antigenen, nog even herhaling. Antigenen die zitten op alle cellen, ook bacteriecellen en ook niet cellen zoals virussen. Uh, en daarmee kan je immuunsysteem kan zien of iets lichaamsvreemd is of lichaamseigen. Want iedereen heeft zijn eigen unieke set aan antigenen. En antistoffen die worden gemaakt door bepaalde witte bloedcellen b lymfocyten specifiek en die maken, antigenen, die maken antistoffen die voor elk antigen heel erg specifiek zijn. Die antistoffen die kunnen aan antigenen hechten en die kunnen ervoor zorgen dat cellen bij elkaar klonteren en uiteindelijk worden afgebroken. Dat ga ik nu in meer detail uitleggen. Help! Ik heb een ziekteverwekker in mijn lichaam. Wat doen we nu? Zorg ervoor dat de witte bloedcellen actief worden. En de witte bloedcellen waar ik het als eerste over wil praten zijn B-lymfocyten. Dat zijn deze jongens. En die B-lymfocyten hebben receptoren. Die receptoren die lijken best wel een beetje op die antistoffen. Ze, in dit geval zitten ze wel aan de witte bloedcellen vast, aan die B-lymfocyten vast. Maar ze zijn net zoals antistoffen, zijn ze heel specifiek en kunnen ze heel specifiek binden aan bepaalde antigenen. Nou, je ziet dat hier één van deze b lymfocyten al die b lymfocyten die hebben allemaal andere receptoren. En dat één van die b lymfocyten die heeft de juiste receptor voor dit specifieke antigen. Wat er dan gebeurt is dat die b lymfocyten die gaan zich als een malle delen. Die gaan zich delen en delen en delen. En dan komen er uiteindelijk komen er heel veel van. Dus je hebt er, en al die b lymfocyten die hebben nu allemaal diezelfde receptor. Dus die kunnen heel makkelijk, kunnen ze heel veel van die, antistoffen, van die antigenen herkennen. Van die ziekteverwekkerantigenen. En die b lymfocyten die zijn bijzonder, want die maken dus heel veel van die antistof. En die antistof, die zorgt er dan weer voor uiteindelijk dat ziektekiemen onschadelijk gemaakt worden. Onder andere door klontering, dat kan al zijn dat bacteriën of virussen heel erg dicht bij elkaar worden gebracht en daardoor niet meer kunnen functioneren. Maar ook nog op andere manieren en die ga ik jullie zo meteen uitleggen. Maar je hebt misschien al gezien, hier staat ook nog een lijntje. Want er gebeurt nog meer. Het is namelijk nou niet alleen zo dat er b lymfocyten ontstaan die heel veel antistoffen produceren. Maar er ontstaan ook kopieën van die b lymfocyten die zo blijven. En die noemen wij geheugencellen. Die blijven ook nadat de ziekte in je lichaam, uh, is uit je lichaam is verwijderd, als alle ziektekiemen onschadelijk zijn gemaakt, dan blijven zij in je lichaam zitten. En kunnen ze, omdat, zij, omdat ze al in je lichaam zitten, als er dan vervolgens diezelfde ziektekiem met hetzelfde antigen terugkomt in je lichaam, kunnen zij heel snel reageren en kunnen ze heel snel weer heel veel nieuwe b lymfocyten maken om heel snel een afweerreactie te ...op te brengen zodat je niet meer ziek hoeft te worden van, uh, die, specifieke, van die specifieke ziektekiem. Een heel goed voorbeeld is waterpokken. Vrijwel niemand krijgt meer dan één keer in zijn leven waterpokken. Maar de meeste mensen die krijgen wel ergens als ze jong zijn, krijgen ze een keer waterpokken. Waterpokken dat is een virus en dat virus dat verandert eigenlijk nooit... Dus als je één keer dat virus hebt gehad, dan nou ja, dit hele ding gebeurt natuurlijk als je dat virus krijgt. Maar ook worden er die geheugencellen gemaakt. En die geheugencellen die blijven de rest van je leven kunnen die in je lichaam blijven. En ervoor zorgen dat telkens als er nog een volgende keer waterpokken dat virus in je lichaam komt, wordt het meteen onschadelijk gemaakt voordat je überhaupt ook nog maar enig symptoom krijgt. En daarom ben je immuun voor waterpokken. Dan krijg je dus geen waterpokken meer. Nou, nu zijn er ook nog andere witte bloedcellen. En eentje die ik wil noemen nog naast de geheugencellen en die B-lymfocyten zijn macrofagen. Macrofagen die werken in drie stappen. Macrofagen die kunnen worden geactiveerd door bijvoorbeeld door te zien dat er antistoffen op een uh, ziekteverwekker zetten en die macrovagen die zien dan zo'n ziekteverwekker en die sluiten zich langzaam om die ziekteverwekker heen langzaam, eigenlijk vrij snel die sluiten zich om die ziekteverwekker heen en die beginnen ze gewoon te verteren een beetje zoals ons verteringsstelsel iets verteert maakt in heel kleine stukjes volledig onschadelijk eet ze gewoon eigenlijk op en wat je hier ziet, dat zijn die afvalstoffen die uh, resulteren van uh, die ziektekiemen. En die afvalstoffen die worden weer afgegeven aan het bloed. En die kunnen dan weer via de lever of nieren het lichaam uit. Dus macrovagen, dat zijn zeg maar echt de grote soldaten van je afweersysteem. Die gewoon die ziektekiemen zoveel mogelijk opeten. Nou als laatste wil ik het ook nog even over andere witte bloedcellen. Uh, daarvan hoef je de namen niet te kennen. Er zijn er best wel veel nog, zoals T-lymphocyten in plaats van B-lymphocyten. En deze witte bloedcellen waar we het nog over gaan hebben, deze kunnen specifiek signaalstoffen afgeven. Als je wordt gekrapt door een kat, een kattenpoot en een kattennagel is echt super smerig. Er zitten een heleboel ziekteverwekkers op. Dus wat er gebeurt is als je huid kapot gaat, dan zitten hier vaak al wat witte bloedcellen of die kunnen heel makkelijk hierheen komen. En die kunnen meteen signaalstoffen afgeven. En die signaalstoffen die zorgen ervoor, die zorgen voor eigenlijk wat we dan noemen een ontstekingsreactie. En een ontstekingsreactie, er zitten een heleboel dingen bij elkaar en die signaalstoffen die zorgen dus voor dat er allerlei dingen gebeuren. Bijvoorbeeld dat hier het bloedvat, zie je, wordt verwijd. Dus er wordt wijder, zodat er meer bloed tegelijkertijd heen kan. En dat heeft een goede reden, want wij willen dan fagocyten, of macrofagen, waar we het net over hebben gehad, die willen wij zo snel mogelijk naar die plek hebben waar al die ziektekiemen zijn. En dat gaat veel beter als er meer bloed tegelijkertijd heen stroomt, en dat gaat beter... Als die bloedvaten iets wijder zijn. Um, maar ook afvalstoffen die je hier dan krijgt, die kunnen heel snel dan weer wegvervoerd worden. Daarom zie je ook dat als je ergens een kleine opening hebt in je lichaam, dan wordt het daar vaak een beetje roder. En dat rode is omdat er meer bloed doorheen stroomt. Nou... Ons immuunsysteem staat er gelukkig niet alleen voor. Bij mensen hebben ook nog een heleboel uh, middelen gevonden om ons immuunsysteem te helpen. En soms ook om ons immuunsysteem juist tegen, juist tegen te werken. Dat moet soms ook. Uh, allereerst wil ik even praten over vaccinatie. Vaccinatie is een ontzettend belangrijk principe. Vaccinatie is eigenlijk het activeren van buiten van je immuunsysteem en het laten aanmaken van antistoffen en vooral van geheugen B-cellen. Die geheugencellen waar we het net over hadden. Want wat we kunnen doen is in plaats van dat wij wachten tot een ziekteverwekker in ons lichaam terecht komt, die ons allemaal ziek kan maken en dat het dan heel lang duurt voordat we al die geheugen B-cellen hebben, Nadat ze die antigenen hebben gezien, kunnen we ook eigenlijk direct die antigenen inspuiten. En dat kan dan in de vorm zijn van een verzwakte ziekteverwekker. Dus een ziekteverwekker die eigenlijk niet meer functioneel is. Of kleine stukjes van een ziekteverwekker. Zeker bij bacteriën werkt dat best wel goed. Want zo'n zo kunnen we makkelijk in kleine stukjes knippen en in ons lichaam spuiten. Die zijn niet schadelijk voor ons. Maar zorgen er wel voor dat die antigenen in ons lichaam terechtkomen, die bepaalde B-lymfocyten kunnen herkennen, zodat er een kleine afweerreactie in ons lichaam optreedt. Die B-cellen worden geactiveerd en presto. Je hebt uiteindelijk na die hele cascade waar we het eerder over hebben gehad, heb je nu geheugen B-cellen in je lichaam tegen die ziekteverwekker. Dus telkens. Als die ziekte dan toch nog in je lichaam terechtkomt, kan je lichaam re meteen reageren. Net zoals bij waterpokken bijvoorbeeld het geval is. En wat is nou fijn als je een heleboel mensen vaccineert, dan kun je groepsimmuniteit krijgen. Er zijn bepaalde mensen die kun je niet vaccineren. Dat heeft dan vooral te maken met dat er bepaalde stoffen in vaccins zitten die niet goed werken, of ze hebben bijvoorbeeld een niet goed werkend immuunsysteem. En dan is het voor hen alsnog enorm belangrijk dat een groot deel van de mensen om hen heen wel gevaccineerd is. Zodat zij ook niet die ziekte kunnen overdragen aan die mensen die niet gevaccineerd zijn. En door die groepsimmuniteit zijn er ook al ziektes volledig uitgeroeid. Denk maar bijvoorbeeld aan de pokken. De, pokken, de laatste keer dat we iemand zijn tegenkomen met de pokken is in de jaren 70. Tegenwoordig zijn de pokken alleen nog maar te vinden... In twee zeer zwaar bewaakte labs. Terwijl de pokken vroeger een dodelijke ziekte waren waar heel veel mensen aan stierven. Maar uiteindelijk door goed gebruik te maken van vaccins hebben wij pokken weten uit te roeien. Runderpest is hetzelfde verhaal. Runderpest, dat, dat is een ziekte die heel veel uh, vee heeft gedood. En dat kennen wij tegenwoordig ook niet meer omdat dat volledig uitgegroeid met vaccins. En als we het hebben over polio en de mazelen. Dat zijn twee ziektes die ook bijna niet meer voorkomen. Nog in heel kleine groepen mensen. En dat is omdat wij ook steeds meer daartegen aan het vaccineren zijn. En het is dus van belang om ook die ziektes uit te roeien. Dat we allemaal die vaccins krijgen. Maar vaccins zijn vooral om ziektes te voorkomen. En in sommige gevallen heb je die luxe niet. Uh, dus moeten we reageren op ziektes soms. Dat kunnen we bijvoorbeeld doen door antistoffen toe te dienen. Antistoffen, die kun je, die kun je toedienen. Hè? Antistoffen, jullie weten, die werken tegen ziekteverwekkers. En het duurt altijd even voordat die b lymfocyten genoeg antistoffen zelf maken. En in de tussentijd kan zo'n ziekte kan razendsnel problemen geven in je lichaam. Uh, dus als wij zelf antistoffen toedienen, dat gebeurt soms in ziekenhuizen, dan kunnen wij meteen, heel gevaarlijke ziekteverwekkers, kunnen wij meteen zoveel mogelijk uitschakelen. In moedermelk zitten ook antistoffen die van je moeder terechtkomen, die van je moeder afkomen. Die helpen bij, de immuun, die helpen bij het immuunsysteem van de baby. Want de baby die heeft nog niet zo'n heel goed immuunsysteem, dat moet nog opgroeien. Het nadeel hiervan is natuurlijk... Zorgt niet voor het maken van geheugencellen zoals vaccins wel doen. En daardoor, daardoor is het van korte duur. Vaak kort genoeg om inderdaad. Vaak kort genoeg om zo'n ziekte uh, te bestrijden. Maar niet goed genoeg om ons echt immuun te maken van bepaalde ziekte. Uh, bij bacteriën hebben we ook nog een optie om antibiotica toe te dienen. Antibiotica, dat zijn specifiek stoffen, zoals penicilline, die bacteriën doden en niets anders dan bacteriën. Dus tegen een virusinfectie bijvoorbeeld, helpt antibiotica niet. En antibiotica, daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. We moeten ze niet toedienen als we ze niet nodig hebben. Want het kan resistentie opleveren. Als bacteriën vaak genoeg blootgesteld worden aan, bepaalde, aan een bepaald antibioticum, dat is enkelvoud voor antibiotica, dan kan een bacterie resistent worden. En dat betekent dan dat dat antib antibioticum geen effect meer heeft op die bacterie. En dat zie je bijvoorbeeld heel veel gebeuren op dit moment... Bij vee, bij, bij landbouwhuisdieren, daar wordt namelijk vaak antibiotica toegediend bij het voedsel. En dat zorgt ervoor dat daar ontzettend veel resistente bacteriën zich ontwikkelen. En ook in ziekenhuizen, waar heel veel met antibiotica moet worden gewerkt, zie je dat daar problemen zijn met bacteriën die resistent zijn tegen een heleboel verschillende antibiotica. Ons immuunsysteem is ontzettend nuttig, maar het werkt soms ook tegen ons. Denk bijvoorbeeld aan allergieën. Allergieën, dat zijn eigenlijk immuunreacties van je lichaam op stoffen die eigenlijk helemaal niet gevaarlijk zijn. Zoals bijvoorbeeld stuifmeel bij hooikoort. Of zoals pinda's of huisdieren of stof. En die kunnen dan leiden tot een immuunreactie, zoals bijvoorbeeld tranen en niezen. Dat is een manier om zo snel mogelijk... Uh, Stoffen uit je lichaam te krijgen. Maar het kan soms ook erger zijn. En zelfs leiden tot de dood. En in het geval van heel zware allergieën. Daarnaast kunnen we ook denken aan transplantatie. Transplantatie is het overdragen van weefsels of organen. Van één individu naar een ander individu. En dan kan je je bedenken dat donororganen. Die hebben natuurlijk net zoals alle andere cellen. We hebben het over gehad. Die hebben antigenen. En die antigenen die zijn natuurlijk lichaamsvreemd. Die herkent je immuunsysteem als lichaamsvreemd en zal dus een immuunreactie oproepen. En dan hebben we dus te maken met wat we noemen afstoting. Uh, dat kunnen wij voor een deel tegengaan met behulp van immuunremmers. Die zorgen ervoor dat je afweersysteem tijdelijk uit wordt geschakeld. Maar dat is natuurlijk ook een probleem, want dan is je lichaam weer extra vatbaar voor ziekteverwekkers, omdat je afweersysteem niet goed werkt. Dus uiteindelijk de enige echte oplossing is door donororganen te vinden met antigenen die heel erg lijken op lichaams eigen antigenen. En daarom is het ook zo ontzettend van belang dat we heel veel donororganen hebben, dat we heel veel orgaan Haven, omdat dan de kans groter is dat je een donororgaan kan vinden met antigenen, die ongeveer op de lichaamseindige antigenen lijken van de mensen die een orgaan nodig hebben. Hier wil ik het even bij laten voor vandaag. Ik wens jullie verder heel veel succes.